Goedendag, na de regen van gisteren, vandaag weer een droge dag. Deze vrijdag verloopt wel met veel wolkenvelden, maar zo af en toe breekt ook de zon door. En dat is een voorbode voor het weekeinde, want dan gaat de zon meer en meer schijnen. En ook de temperatuur gaat weer verder oplopen. Ja, we krijgen de invloed van een hoge drukgebied boven Nederland en dat is goed te merken dit week einde. De wind die gaat ook draaien en dat betekent uiteindelijk een zuidelijke stroming waarin zeer warme lucht wordt aangevoerd. We pakken de weerkaart op op de nacht van vrijdag op zaterdag. Dan zien we wat buienactiviteit boven België. Dat zijn restanten van buien die uit Frankrijk zijn gekomen. En mogelijk dat in de nacht van vrijdag op zaterdag in het zuidoosten van het land ook nog een enkele bui valt. Maar dat is dan zaterdagochtend eigenlijk allemaal alweer verdwenen. En dan hebben we een uitloper van een hoge drukgebied. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur flink kan gaan oplopen. En dat er ook veel zonnige perioden zullen zijn. Het weekend blijft het ook gewoon droog. Op maandag zien we een storing boven de Noordzee. En die storing gaat maandag overdag passeren. En die gaat ervoor zorgen dat de hitte ook weer verdreven wordt. Goed, de kaart voor zaterdag... Hoge temperaturen alweer 22 of 23 graden in het noorden van het land, in het midden rond de 25 en in het zuidoosten kan het lokaal 27 graden gaan worden. Er zijn flinke zonnige perioden en er trekken wat stapelwolken voorbij. De wind die draait van noordwest naar zuidwest. En zondag hebben we dan echt met die zuidelijke stroming te maken en gaat de temperatuur verder omhoog. In het zuiden van het land kan het wel 29-30 graden worden, misschien ook wel in het midden. In het noorden 26 of 27 graden en mogelijk dat in het noorden van het land er nog wat wolkenveldjes voorbij schuiven. En dan daarna, ja, dan krijgen we dus te maken met die storing. We gaan weer even terug naar de weerkaart. Hier zien we die storing liggen in de nacht van zondag op maandag. Die gaat over Nederland trekken. En dat levert waarschijnlijk wel een aantal onweersbuien op maandag overdag. En daarachter dus de frissere lucht. Ook al omdat we naar een noordweststroming gaan. Maximum temperaturen zullen dinsdag en woensdag een stuk lager zijn. Maar daarna gaat weer een hoge drukgebied invloed krijgen op ons weerbeeld. En dat betekent dat we in de loop van volgende week juist weer hogere temperaturen gaan krijgen en flink wat zon. Hier kunnen we mooi dat dipje nog even zien. Maandag is die overgangsdag met die buien die overtrekken en dan dinsdag en woensdag in de koelere lucht waarbij donderdag de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog gaat. In de pluim is dat ook wel mooi te zien. Eerst dus het, dit weekend met die hoge temperaturen op zondag, maandag, die overgangsdag. Dan juist die wat lagere temperaturen, maar moeten we eens kijken. Dan gaan we naar het andere weekend toe en dan komen we gewoon weer uit op temperaturen tussen 25 en 30 graden. De zomer blijft dus gewoon in Nederland. Nog een fijne dag.